Welkom bij een nieuwe video van Dutch Deskcam Driver Hotspot Action. Vergeet niet om te liken en te abonneren. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's en hoogtepunten op mijn kanaal. Nou, we rijden hier een split binnen. Het houdt in dat ik zometeen weer de rijbaan op moet, dus het fietspad moet verlaten. Fiets- en bromfietspad. dingen. De ene er zo eentje door het rood, die komt van links aan, waardoor de rechter voorstorteerstrook langzaam optrekt, sluit ik aan bij die uh, snelle rijbaan, de linker rijstrook. Als ik achteraan wacht bij die bus, krijg ik oranje, weet ik zeker. En zoals je kan zien, mijn brommen trekt dat ook wel. Nee, ik wil er niet langs. Ik kijk alleen even hoe druk het is. Ja, nu. Nu wil ik er langs. Hop hop, gas erop. Het voordeel van afstand houden, is dat je bepaalde dingen ziet. En als je muziekje zit te luisteren en relaxed aan het doen bent, dan kan het zijn dat je bepaalde dingen niet ziet. Door als dit remmen. Weee. Oei. Blul blob. Lekker hoog opgeladen. Oké, okay, wat jij wil hoog opgestapeld. Ik heb nu een goede gedrag dat een auto achter mij staat. Je staat stil, hè? Daar past nog wel een vrachtwagen voor. Nou, dan gaan we nu langzaam naar het einde van deze video. En langzaam, ja, inderdaad, langzaam. Maar te langzaam. 25 frames per seconde. 4 frames nodig om te reageren op groen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Als de video's bevallen, vergeet niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Want uh, dit uh, is... Uh, hoe zeggen ze dat?